De getallen op de assen kun je gebruiken om ieder punt binnen het assenstelsel te benoemen. Deze getallen noemen we de coördinaten. Ieder punt in een assenstelsel kun je aangeven met twee coördinaten. Het eerste coördinaat lees je af op de horizontale as en geeft dus aan hoeveel opzij dat punt is. Het tweede coördinaat lees je af op de verticale as en geeft dus aan hoeveel omhoog of omlaag dat punt is. Die twee getallen schrijf je altijd tussen haakjes gescheiden door een comma. Als een punt ligt op een plek waar twee roosterlijnen elkaar raken, dan is dat punt ook een roosterpunt. De coördinaten van een roosterpunt zijn twee hele getallen. Een punt wat geen roosterpunt is, heeft decimale getallen als coördinaten. Als je decimale getallen als coördinaten moet opschrijven, gebruik je geen komma, maar een punt-komma tussen de coördinaten. Je mag de coördinaten natuurlijk ook met breuken opschrijven. Een bijzonder roosterpunt is het punt met coördinaten 0,0. 0. Dit is het punt waar de assen elkaar raken en noem je ook de oorsprong. Als je twee punten met elkaar verbindt, dan teken je een lijnstuk. Een lijnstuk is echt van punt tot punt. Teken je een lijn door twee punten, dan stopt die lijn niet bij een van de punten, maar gaat er doorheen, zover als je maar kan tekenen binnen het assenstelsel. Een lijn kan naar allebei de kanten in principe oneindig doorlopen. Een lijnstuk stopt bij de punten. Het punt waar twee lijnen of lijnstukken elkaar raken noem je een snijpunt. Dit punt ligt dan op allebei de lijnen of lijnstukken. Als je met coördinaten kan werken kun je een plaats op de kaart snel terugvinden, de punten voor een grafiek tekenen of wat eigenlijk het leukste is, figuren binnen een assenstelsel tekenen. Ik zeg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.